Now I'm right here with you. Ja, maar start dan. Ja, kan het beginnen. <laughs> ja, ik ben nog gestart, al. Oké, Komt er ook allemaal in. Hallo mensen, <laughs> dit is uh, Call of Duty, Ellis Pidiovar en more, dus uh, een mixkanaal. Vandaag gaan we Call of Duty Warzone spelen. Ja, met, Le, het vrienden. Woord, met vrienden. Met vrienden. Kan ik jullie niet doen. Ja, met, met vrienden van Call of Duty. Dus. Oh, Oké, okay, ja ja, ja. We zijn uh, momenteel het beste team wat er uh, in Nederland bestaat ja, ja dat gaan alleen maar de alleen maar eerst ik word nu gebeld dat mijn pizza beneden staat. ja, ja schijt uit hoor. <laughs> goeiedag Hi, Hi. ja ik kom eraan dank je dat klinkt niet als een italiaan ik ben zo terug ja is goed, ja. nou weet je in de tussentijd kan uh, de de nee, slaat dat erin ja ja zeker. Ja. In de tussentijd kun jij misschien even uitleggen wat is uh, Warzone, oftewel Battle Royale nou eigenlijk. Ja, Battle Royale, ik weet niet of je het hebt kennen, maar Battle Royale is gewoon uh, teams tegen teams en dan teams van drie of vier of solos. Tegen allemaal andere mensen. En er bestaan maar kunnen, uh, kunnen 140 man in deze Battle Royale zitten. Ja? Dus het is chaos. Chaos. Dat, en dat is leuk. Dat, dat ervaren wij nog nooit, chaos. Wij zijn de rust nee. zelf, toch? Wij, wij zijn ook altijd de cirkel voor, <laughs> altijd. Hoe vaak hebben we al vastgezeten dus, in het gas, hoe vaak zijn we al dood gegaan dat, zonder dat we... Ik denk dat we vaker dood zijn gegaan door het gas dan door andere mensen. Ja, ja. ja. En ligt dat aan ons? Ja. Kunnen we er iets aan doen? Ja. Leren ja. ervan? Leren we er ook van? Nee. Nee, nee. Dus, uh, dus nou uh, ja, goed. Maar ik vind het leuk met jou. Jan, de betere sorry. die ik heb gespeeld. Oh, is je al. En we hebben natuurlijk met z'n allen heel uh, goed uh, nagedacht over onze, over onze klaas um, ja. strategieën Wij hebben dan ook deze klas een M4, A1, level 66 en ik heb dan nog de MP7, level 29. Dan hebben we Jasper hier, ik, ik goes met een zieke sniper, want daar is hij goed in. En Lars, ik weet eigenlijk niet wat hij voor een wapens allemaal heeft. maar die Ik gebruik uh, ja, ook, uh, ook M4 en ja. uh, SMG, ook ja. MP7. Ik denk dat als je wilt winnen, maar dan moet je niet in een potje tegen ons komen, want dan moeten wij winnen. Maar stel dat je wilt winnen en je wilt wat strategie. Ja, uh, er zijn genoeg filmpjes op YouTube. Maar ik waarschuw je ook alvast. Um, we, we gaan niet 78 kills bij elkaar halen. We gaan ook niet.. Um, Wel. Ja natuurlijk. Ja, nee. uh, we gaan ook niet de aanval opzoeken, we gaan meer strategisch richting het einde van de cirkel werken en dat is onze tactiek en als je daar niet mee eens bent dan moet je nu stoppen met kijken uh, of geef je dus een kans en kijk eens of het ook leuk is. Ik weet niet of jullie het leuk vinden we gaan in ieder geval starten, ik zou zeggen Jasper start maar en dan zien we een jullie... stukje pizza? Ja, eet een stukje ja. pizza het is ook echt gewoon 12 uur in de middag en deze gast het pizza te eten. Let's go! Het is inderdaad wat Wim zegt Het <laughs> is inderdaad wat Wim zegt uh, we gaan voor de strategie <lacht> Deze man is er nooit op YouTube geweest, hij is een zenuwachtig. Nerveus. Nee, nee, nee. Ik uh, ja, Bim. ja, Ja. Jawel. Ja, ja, vooral. Ik uh, ja. Stop ja. maar ik ben gewoon ben met de. Stop, met maar we praten ja. <lacht> Ey, we hebben ook besloten om nog een vierde man erbij te laten komen. Dat kan iemand uit Amerika zijn, dat kan iemand uit Cong uh, Congo zijn, nee, nee, nee. weet ik. Wat? Onze region staat op Europe. Dus.. Damasco ah, dan Misschien is het wel Nederlands. Hallo. Nee? Oké. Okay. Ja. No, oh, is demon. Sis, oh, oh, is, is, oh het is Demons. Oh, god. Oh, hij zit eigenlijk. het. ook uit. een playstation spelen. Ja, nou goed. We hebben besloten om deze gasten bij te laten komen. En waarom hebben we dat nou besloten? Omdat we, ik, denk, ja. dat we eigenlijk wel <laughs> kans maken dat als hij goed is, dat <laughs> hij... Um, ons kan helpen. Stel nou hij is super slecht, dan laten we hem gewoon lekker doodgaan en dan is die... Uh, dan kopen we hem ook niet terug. Maar stel we hebben er ook echt iets aan, dan, dan kunnen we hem denk ik als vierde man zeker gebruiken. Um, dit is altijd een warm-up rondje, die ga ik niet laten zien. Ik zie jullie zo meteen als we onze locatie hebben uitgekozen en gaan looten, hoe we dat noemen. Tot zo! Ja? Als we die heli pakken, kunnen we zo naartoe vliegen. Sure. Dat is sneller dan uh, parachute. En die staat hier rechts onder, dus hij ja, is je nou de... snel Ja. Oké, okay, Jolo. Ik zie jullie, en die gast, die gaat mee. Ja. Ik kijk wel of één van jullie hem kan securen. Die ja. Nice. Mash. Goed. Yo. Had er gekomen dat de mensen nu ook al onderweg zijn naar de Nou ah, ja. Check de lucht gewoon. Nou, welkom kijkers voor jullie weer. We zitten met een of ander Pipo. Hoe Kun... hoe spreekt het uit? Misschien kan moet Jasper het even zeggen. Uh, Kuro Kikitsune, snap je? Nee, met hem zitten we, dus we hebben net een hele gesecured, hoe we dat noemen, we stellen hem heel snel veilig en die pakken we direct om naar prison te gaan. We hopen dus, het vliegtuig is zeg maar hier overheen gevlogen, dat daar niet iemand met een parachute al onderweg naartoe is, want stel je springt hier, dan zou je zomaar bij de prison kunnen aankomen nu. Dus we laten ons een beetje verrassen, we gaan daar weer looten, we gaan daar zorgen dat we zoveel mogelijk wapens, geld, uh, armor, vooral armor is ook belangrijk, hè, krijgen. En dan uh, zijn we daar weer de kloten op en dan gaan we richting cirkel waar we de aanval hopelijk kunnen gaan inzetten. We gaan vandaag eens proberen om een potje een beetje anders aan te pakken en daarmee bedoel ik, we gaan... Uh, ik pak de onderring dan weer. We gaan uh, kijken of we misschien uh, echt mensen kunnen gaan opzoeken en aanvallen. Maar daarvoor moeten we wel een hele goede klas hebben. Dus dat gaan we zo meteen doen. We gaan nu hier eerst beginnen. Ja, het lijkt erop dat er hier nog niks is. Dus uh... RPG, we gaan winnen jongens. Doe jij hem, hem... daar uh, Wim? Ik ben er nog. Oh ik heb ook een RPG. Dit wordt hem. Ik heb ook een RPG. <laughs> RPG game. Misschien is dat wel gewoon de tactiek die al heel is. Ja, we ja misschien doen. wel. Gewoon al die RPG. Wat is dit wapen? Wacht even, ik zie dat even. Of wat? wat? Nou, je schiet. Ik dacht dat je iemand ziet. Hij heeft groene kogels. Nice. Als in legit. Hij heeft echt groene kogels. Ik schiet zoals ik bij je ben een keertje. Nou die um, RPGs wat we nu allemaal zitten te pakken, dat is natuurlijk niet, of voor mij in ieder geval niet, standaard. Maar we willen eigenlijk, uh, stel dat we dadelijk iemand met een hedie of zo krijgen, dan kunnen we die in ieder geval lekker uit de lucht schieten. Maar we gaan natuurlijk, we verzamelen nu wel heel veel wapens, maar uiteindelijk gaan we toch weer voor die loadout drop. Dus het maakt niet zoveel uit, maar we verzamelen nu in het begin vooral die wapens om te zorgen dat als we dadelijk ineens worden aangevallen door iemand, dat we in ieder geval wel iets hebben om terug te kunnen vechten en niet met de pistol dat hoeven te doen. Een UAV uit een chest? Nice. De water. Oh, dit wordt in een gehoorderd. Ik ruik het. Hou er ook rekening mee als je nog nooit Warzone hebt gespeeld. En je hebt bijvoorbeeld wel Call of Duty. Dat bepaalde dingen vanzelf worden opgepakt. Bepaalde dingen ook niet. Dus uh, bijvoorbeeld een... Uh, kijk zo'n armorplate. Als je er overheen loopt wel geldt ook. Maar zo'n 7 of zo'n... Zo'n nou weet dat dat. Uh, Fragrenate. Dat wil niet. Nu heb ik wel al een molotov. Maar zelfs als ik die molotov niet had. Die pakte niet op. Dus als je die wilt moet je die echt specifiek met F oppakken. Dat is wel een handige tip voor de mensen die dat... Niet weten, hier is al geloot. Mooi tof zijn wel echt goed om mensen uit bepaalde plekjes te flushen. Ja, als je echt wilt dan kun je inderdaad wel met wat leuke granaten en zo. Uh... Oké okay, ja, yeah. ik heb uh, genau. Ik zeg uh, arm drop of dingersdrop. Uh, Loadout. Ja. Misschien kunnen iemand uit planen. de lucht RPG'en. Waar is die guy? Oh die is die, is, die locatie Oh, dat is je zo. Hoe praat je eigenlijk in game? V. Hello. We botten en loadout. Nice, let's go. I, okay. Wim, kom je? Of? Ja, even hardwit sensor pakken. Kan iemand een goede locatie pingen voor loadout? Een beetje op de rand. In de bergjes daar. In de cirkel, dan? Ja, ja. Je kan de top yeah, yeah. Yeah. Can, uh, drop uh, out, out, out, out of top daar. Als je wilt. Alright. Hij uh, praat terug. Meestal krijgen we altijd gekke Spaanse mensen die, niet, uh, die wel eens praten, maar alleen maar tegen elkaar en geen Engels praten. En dat is vreselijk irritant. Maar hij snapt ons in ieder geval. We are pre zo. Yeah, so, so, just let you, you know. Ik weet wat maar dat... Ja, ik kan het van de clint hack. Ja, ja, ja. pre zeg is dat je samen uh, join bent. Dus oh, ja, samen uh, speelt. <makes noise> Iedereen die hier komt, oh, no, drop, doe ik helemaal de moeder RPG in. Hier is een uh, Emma. Oké. Jasper, yep. kijk trouwens. Wacht, ik ga kijken. Waar ben je? Sora, hier. Zie je? Hè? is wel kikken. Ja, ik wil het wel proberen. We hadden trouwens ook een techniek gezien. Kijk, dit ding wat ik hier drop. Die. Die moeten we binnenkort... Nee, wacht. Dat was... was dat Nee, C4. Nee, C4. C4. C4. C4. Dan willen we zo'n recon-drone pakken. Die laten we dan oh, zo ja. door de... Die laat iemand dan opstijgen. Dan ga je mensen zoeken en dan gooit iemand anders daar een C4 op. En zodra dan um, je in de buurt bent, je laten we je die C4 handen? ontploffen. Ja. ja. Uh, loop het verder, heli verder? Ja, ja kom Lopet. Ik hou niet zo van de heli. Nou, nu gaan we gewoon kijken. De cirkel is natuurlijk dit. We hebben ons het advantage tot de volgende cirkel kunnen we zien. Dat wordt helemaal daar, dus daar gaan we ook wel heen. Lijkt mij. Ja, ja. ja ik denk het ook. En Quarry kan een best drukke plek ja. zijn, dus uh, dat is wel goed. We hebben natuurlijk... We hebben een cirkel military base in de buurt, dus wordt open. Oh, dat, is, dat is op zich wat chill. Alleen we hebben geen snipers. Hè? Of heb je Let nu op? wel een sniper, Jasper? Ja, ja. Let op op mijn blauwe ping, want er staan twee auto's die er niet horen. Of in ieder geval één hoort er niet. Die truck hoort daar, maar die andere niet, die kwad. Oké. Okay. Nou, Jasper, misschien kun je de kijkers ook even vertellen hoe je nou weet. Ik ga op een moment. Op een 5-station. misschien kun je ook zeggen Jasper, als je daar iemand neer hebt gesniped. Waarom je nou weet tot die auto's daar niet horen? Een uh, breekt beneden? Heb je geschoten? Ja. Oh, Met man. Ja, oké. Okay. Ik vind ook dat we moeten een keertje. Kom maar. O, o, wacht, er wordt teruggeschoten. Uh, in de toren denk ik. Nee, daar ze. Ernstrijk, Ernstrijk. We hebben een airstrike op ons getropt, maar dat maakt niet uit. Data? Oké, okay, ik zit nu kogels te verspillen. Ik kan hem down, One in this building? Over uh, Jasper, mean, gaan wij daarin? Ja, uh, wacht. Ik zit hem uh, te kijken of ik hem in één keer kan snipen hier. Uh, truck? Ik geloof dat die gas ook een precision airstrike heeft gepland. Two act? Two act, ja yeah, oké. Okay. Ze rennen weg. Got Oké, okay, er zit er eentje in de truck en er zit er eentje binnen, sowieso. I got one, I one, left, one left as, left as left well, but, but that wasn't, wasn't that guy. Hier, here, here. I got two guys with my ass, right? One downed, down, down. Oh, oh, nice, nice. Headshot eliminated. Oké, okay, ik, ik zie Have niemand team meer op... Uh, nee, team wipe niet. Binnen uh, laat Heartbeat niks zien. Ah, er zit er nog wel één. Kom maar ja? kom maar zoeken, ja. Ja yeah, maybe uh, one in the one fire station, station so, so, just so, that you, just know. That you know. Wacht, Samtex omhoog? Nee, niks. Waar is hij dan? Armors over here. Hier? De maria, ja, zie hem niet. Als je iemand nou hebt gekild, dan komt er natuurlijk... Was dat een sniper? Was dat uh, een eh, uh, Ik praat een beetje Engels een een beetje van Nothing okay. yeah, Ik the niet Oké. de is ja. Dit is zo'n gast waarvan ik zeg van hier heb je tenminste iets aan. als vierde man. Yeah. Dus daarom, uh, ik weet niet wie mijn nog de sensor nodig heeft. Nou, ik heb al. Sees oh ja, ik uitleggen van die trucks, dat ging ik uitleggen. Daar staat, zo daar staat nu ook een truck, die hoort al denk ik ook niet, die ik heb gepinkt. Ik heb maar ja, kijkers, uh, je ziet uh, als je op de map kijkt, um, de, de, de map plaatsing op. van auto's, zeg maar, auto's die staan altijd alleen op de kaart. En als er bijvoorbeeld twee heel dicht op elkaar staan, dan weet je dat een ja. van de twee er niet hoort. Auto's staan altijd alleen en staan altijd op plekken uh, bij, bij gebouwen in de buurt. Maar stel jij ziet ergens een truck en je ziet. Daarnaast oh, oh, oh, wacht even, wacht even, wacht. Waar? Achter ons? Ik denk het ja. Ja ja. Die komt oh, op. Ik zie hem alleen niet Ja, 5 station, 5 station. Ik denk dat er twee zijn. Ik denk dat er twee. Hij pakt die terug yeah. Hij is alleen En hij is weg uh, Let's leave them. Nee hij is uitgestapt. Oh. Vehicle disabled Hij oh, uh, oh, is nice Oh het gaat The gas is coming We, yeah. We Let him Just watch behind but Alright We are faster than them so, Should be should fine, be fine. Ja, zijn we zijn weer niet te snel dan het gas, denk ik. Ja. Blauwe ping is uh, einde cirkel. het is niet heel ver. Okay. Deze heuvel uh, is geel. Ja, we komen hier niet omhoog. Ja, uh, hier wel. Ja, maar hier ik ben al... Kut. Oh, fuck me. Ren maar, ren maar, ren maar. Redden jullie ren, ren, dat? Rechte lijn. Rechte uh, lijn uh... nu, dan moeten we het rennen, denk ik. Ja, ja. Kijk dat we niet flink worden. Kijk dit is dit is het kutte. Dan ben je aan focus op iemand die ik heel toevallig achter ons zag rennen. En, in well, well, well. en Here? ineens. En ineens zie je okay, safe. Aha! Ah, ah, doodje, doodje boeien, boeien. Boeien. goeie, dood, goeie dood. Even rust, wacht even. <laughs> Oké. Okay. Dit is dus waarvan we toen straks al, ik weet niet of het in deze video was, uh, of is in deze video maar we hebben in ieder geval eens erover gehad dat we best vaak door dat gas echt wel uh, werden gepusht en dan ren je ergens erboven waar je of niet wilt buy komen. Wat zijn we nou? Sorry, zeg. Hij gaat iets kopen. Oké. Ik een drone real quick. Oh, yeah, yeah. Yeah, sure. Drone wilt hij kopen. Um, als we slim zijn, kan je buy can you UAV of wij kunnen ook wel UAV stopen. een beetje. Oké, nice, nice, nice. Hij heeft ook een ja, hij bedoelt troon als UEV. Ja, uh, ja dan ik heb nog van UEV, dan koop uh, ik er ook een. Oké, okay, ik kan er een kopen. Uh, ja, ik koop ook een UEV. Kan erbij een other tip? Always your stuff. Oh nee, ik heb nog een UEV. Oh. Uh, Wim, heb jij een UEV? Ja, ik heb geen UEV. Oké, okay, hier, kom. Dan krijg jij mijn geld, kook jij dit naar Ja, dan, dan moeten moet we hem over. Even. Hier is ik ik liggen we. We gaan scouten, hè. Wat je succes was. was. Oké, okay, checked. Wie heeft... Laas, heb jij er ook? een UV? Ja, ja, ja. Oké. Hij heeft er een en jij hebt er een. Dus Oké, okay, we, we al got, got UV nou. Oh, jee. Het is een airstrike, yeah, maar dan ben je UV kwijt. Ik kan een auto Ik kan te rennen, want klimmen. Ik had een Ik Begint te rennen want we komen we Kijk, hier staat een Snipe on the, on the green thing. Alright. He didn't, didn't fire on me, so, on me, so. But, but I had to shoot him, him there. there. Oh, achter je, achter je. I'm not. As close. UAV I don't know. Toen weet niet maar wie. Armor break? Heb ik uh, gulag, I have yeah, UAV. Waar komt die? Kijk van down? Achter yeah. je. Team hype, Team hype. Ik heb hem, ik heb hem. Ik heb hem. Je ligt in een UEV. Ja, we moeten wel rennen boys, want Lars gaat dit sowieso niet meer redden. Of hij moet heel snel naar beneden komen, maar wij Nee, dat red ik nemen. niet. Want wij komen hier ook niet, denk ik 1, 2, 3 omhoog. Nee, we komen hier niet omhoog, pak die terug. Oké, okay, let's take the truck, so we, will, we are safe. Ik heb een pick-up nodig, want ik I ben... Oop, Zit die gas ik ben. Ja, ja, ja. I'm on. Oké, okay. ik hou niet van like twerks, dus so we moeten zo snel mogelijk Er zijn we lopen er zo people around. around oké, okay. stop hier. Yeah. <laughs> Jasper, kun je zien of je safe zijn? Nee, nee, ik ben hier nog Ja, oké, maar... in ieder geval. Ik ga hem met ik pistol, hem He's Hij snapt. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik Sniper. They're Sniper. in Sniper. green building uh, green Bank, green sorry. ping, sorry. sorry. Watch, Watch the circle, the circle boys. boys. Alright. Oh okay. fuck. Jasper, heb jij? Green, mark, green, green, ping. green ping. ping, green ping. Ja, die rennen voor het gas, die rennen voor het gas. Laat die maar gaan. Oké, okay, zo so de sniper one way, here, down. Down here. Copy. I'm on it. Op, uh, op store lars liggen heel veel spullen. Ja, er zijn nog guys. Dit building, this guy. Ik zie nog niks in dat gebouw met sniper. Ja, daar is er een, daar is erin, er is erin. Ja... En daar rennen ze achter die muurtjes, rennen ze ook. Maar die rennen voor een leven, denk ik. Ik kan niet alleen... Gaan we die beneden maar. hier pakken? Ja, push maar. Ik heb een pistool dus. Wacht, ik ben achter jou. Oh, laat hem maar komen. Hij is binnen, hij is binnen. Ja, ik heb hem downed. Oh, Eliminated. Revive, en daarna moeten we door. Ik moet even snel wat opnaaien. Op, uh... ja, hij ligt hier genoeg. Pak hier je shit en pak bij de store de dingen en dan moeten we gaan rennen. We moeten nu al gaan rennen. Ligt er armor? Ja, die gas heeft vast armor. I uhm... Do I turn on UAV? Zal ik UV openen? Hier achter die muur, zitten mensen. Ik start hem. I don't have my UAV anymore. Okay, I uh, I will put it on right now because I saw some guys running behind those uh, walls. Oké, ze zijn in front of us. I think yeah, in, the, they in cool the Copy that. Yeah. Even rust, even kijken. Ja. Yeah, Meerdere mensen. Let's uh... I, I count three. One running by the walls. Those. Oké, dat doe. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Got movement Ik wacht even. Even armor doen, dat heb ik namelijk niet meer. En dan moeten we... Watch out for the gas. We push right? Ja yeah, we hebben yeah, we hebben we hebben we hebben we hebben uh, so. uh, oh, dus yeah, yeah. hey, we hebben we hebben we hebben we hebben achter hebben muurtje hebben we muurtje, 15 meter. Check, hebben we hebben we hebben we hebben we hebben we hebben we hebben we hebben we hebben we hebben we down. Ja, hebben we Ah, ik heb even een ping nodig boys. Nee, we hebben hem nu. Ja? Safe. Ah, Hij was uh, In aan de Get aan the the the kant van de muur. Oh, eentje voor een loadout drop. Wow wow wow wow wow. Kijk of je achter de bunker pikt komt meer. Ja ah, mee, ah, ik word vol beschoten. Oeh! 50 meters, um, like, uh, west Je hebt allemaal alma, ik sure Voor ons, achter de loadout drop Two guys, Hyper. 44 meters, to the left Inside the hangar Down, jou, jou, two, guys, two, guys, two, guys. two guys, two guys, two guys, two guys Finish him Kill confirmed Almond break, down, ah, team wipe Team wiped je hebt een shot. Us? Oh, je kan een shot. From back, from back, uh, like there. Moving, there. Daar achter wordt volgeschoten. Two guys in front, 13 meters, 13 meters. Waar zo? Ja, echt recht voor ons. Kunnen binnen zijn in de Nee, achter de stenen denk ik. Nee, ze zijn binnen, ze zijn binnen in de Ze Zijn hier binnen, hier onder bij ons. Claimers of zo, ja. Ik wat... Ja, nee. laat het op, heel die deur hangt vol. Met C4. Niet via achter, niet via achter. Niet? Nee, hangt vol met C4. Ik kan wel achter pushen. Maar die blazen op als... Ik doe die deur open, dan blazen ze hem op. Snel wegrennen. Hier is de... Ingang. In. Kijk, kijk of je eentje kan laten ontploffen, dan... vernietigt ik die, die andere misschien. Die linker kan je laten ontploffen als je goed kijkt. Watch out the outside! Zie je? Ah, ja yeah, nice Team wiped Got him? Yes, Oeh. team wiped, team wiped Oké, okay, watch out in front I got no armor left Fuck okay. Watch out sniper, sniper, sniper, sniper Looking at the door I give you some uh, armor, where you at? Oké, wacht Ik loop even buiten om je. We check them off Er was een sniper watching us Ah uh, ik, ik heb nog een UAV. Oké, okay, uh, wat met inzetten dadelijk doen Ik ga buiten om Run by the shop view You've got gas moving in You want to run over there? Moving Yeah Or to the other, other hangar We got nothing clues and the gas is coming, so I think we have to Sniper, watch out, you see it? Hij Ja, hij is achter de muur, recht achter. You'll be oh, We hebben snel zijn, We hebben te zijn. Yes. Yes. Jasper, protection. In de hangar. I'm hit. In. One down. One down. At the hangar. Leave Two me. No, you leave in me. Get in get. Oh. I was stuck in the oh, hoe lang ben jij al dood dan, Lars? Ja, yeah, de hele tijd. Ik was het begin doodgegaan door die ene guy. Die zouden jou downen. Ja, on the in de hangar zit iemand, yeah. uh, Ga in een hoekje zitten Jasper en wacht, want de cirkel is in jouw voordeel. Gewoon in het hoekje zitten. Laat het maar even, ja. Oeh, Ja kijk, jij... dat is achter de muur volgens Ze mij. zitten achter jou. Even meekijken. Er zitten ja, drie man, man, man. daar boven. En twee man binnen. Fall. Ze dus schieten op die andere guys, ze schieten op die andere ah, guys. Nou ik kom niet meer weg hier, ik zit vast. Zit je legit vast? Ja. Buggens? Oh my god. Oh. oh. Jammer. Oh. Nou, netjes. One, we'll Wederom derde. Good game. Misschien wat in nog een potje met ons. Nou ik had 5 kills, netjes aan. Hij nou, zit ook vast, die anderen zit ja. ook vast, op jezelfde plek. Ja, ja. ik zie het. <laughs> en voor spectator, dit vind ik wel even leuk. We gaan even kijken. <laughs> ja, nou dat had ik dus ook. Hij is dood. Ja, dat is helemaal leuk. Lekker man. Dan uh, is er nog maar één team over en die hebben nu gewonnen omdat die andere twee gasten ah, ja. gewoon uh, vast zaten. Nee, dat is nog... Ah, ja, dat nee, dat nog... was de laatste team. Kijk eens, daar staan sta, sta, we. In memorial. Memorial. Oké, okay, dat was mijn potje wel. Uh... Maar goed, ja. we zijn wel een beetje van het uh, rustig aan doen naar meer pushen. En ik denk dat dat best goed ging. Dus ik zou zeggen, laten we dat dadelijk weer proberen. En ja, voor jullie ja. bij de volgende Call of Duty video. Dus bedankt voor het kijken. En uh, ik uh, zie jullie uh, graag bij de volgende video. Tot dan. Hebben jullie nog iets te zeggen? Ja, was gezellig. Vaker ja lachen. toch. Vakken. Oké, okay, doei.